Hoi, ik ben Lisa. Ik ben de kinderburgemeester van Ede. Vandaag ga ik een inwoner vragen stellen over uh, vuurwerk. Wat vindt u van de traditie van het vuurwerk afsteken tijdens oud en nieuw? Oh ja, ik vind het heel gezellig. Dan tellen we af van 10 tot 1 en dan boem een knal. <laughs> en, uh, ja, dat hoort echt bij vuurwerk, ja. Anders is het geen nieuwjaar voor mij. Steek je zelf ook wel eens vuurwerk op? Ja, in mijn nieuwjaar dan uh, en dan vooral om 12 uur en dan gaan we met z'n allen naar buiten. Zou je ook naar een vuurwerkshow gaan? Uh, dat zou ik wel doen, maar wel als de kinderen groter zijn. Zullen we alvast een voorproefje voor oud en nieuw alvast samen een sterretje afstaan? Oh, dat is wel grappig. Nou, dat is goed. Oké. Okay. <laughs> nou, Yay! gelukkig niet!